Zo, so, 2017 is nog maar net drie weken begonnen, en uh, vandaag is het uh, zogeheten Bloem Monday. Maar misschien uh, heb ik iets voor jullie uh, wat de dag toch wel goed kan maken, en dat is namelijk uh, dit huis in uh, Sassenheim. En uh, zoals u net zag, heeft dit echt een hele mooie, diepe, aangelegde tuin. Uh, waarna wij nu even ook binnen gaan kijken. Het is een uh, huis met heel veel ruimte en mogelijkheden. Uh, maar wel een huis dat u nog even naar uw eigen smaak moet gaan inrichten. Uh, de woonkamer is een zogeheten uh, meanderwoning, zoals u ziet. En uh, boven vindt u maar liefst vijf slaapkamers en twee badkamers. Uh, daarnaast uh, is het huis zo gelegen dat we eigenlijk de hele dag uh, kunnen beschikken over een, een plekje in de zon. En ook hier voor de woning vindt u weer wat we eigenlijk overal in het huis vinden. En dat is ruimte. Nou, mocht u zeggen, dit huis is voor ons interessant. Wij willen er naar kijken. Bel ons dan. U weet het nummer in 429-119. <lacht> Serieus?